Het was echt één grote terging. Ik was uh, op van de zenuwen. Het was de eerste tenniswedstrijd van het seizoen. Ik speelde in een nieuw competitieteam bij een nieuwe club. En ik had jaren niet meer getennist en uh, was in de winter weer tennislessen gaan nemen. En daar ging het echt steeds beter. Alleen ja, uh, trainen of rijspelen is natuurlijk iets anders dan een wedstrijd spelen. En voor die eerste wedstrijd dacht ik, oh nee, ik uh, wil nu echt niet onderdoen. En ik wil gewoon winnen, maar het ging dus echt voor geen meter. En uh, ik was in mijn hoofd alleen maar bezig met die mensen die aan de kant van de baan stonden te kijken. En hoe ik stond af te gaan. En dat iedereen het zag. En het frustreerde me dat ik zo stond te klungelen. En zoveel fouten aan het maken was. En ik was echt compleet niet ontspannen. En tijdens de wedstrijd dacht ik alleen maar: oké, okay, ik wil dat deze ellende echt zo snel mogelijk is afgelopen. En oh jee, hoe moet het dan de rest van het seizoen als ik zo blijf prutsen? Misschien moet ik er maar gewoon helemaal mee stoppen. En uh, mijn broer, die mijn hele afgang langs de kant van uh, de baan had gezien, die zei na afloop tegen me, uh, ja, je hebt eigenlijk drie keer verloren. Je hebt van jezelf uh, verloren, je hebt van je tegenstander verloren, en je hebt ook nog eens geen plezier gehad uh, van je wedstrijd. Nou, daar had hij natuurlijk een punt. Uh, ik was in mijn hoofd alleen maar bezig met gedachten die me totaal niet hielpen bij het spelen van die wedstrijd. Er was zoveel ruis op de lijn uh, door al die gedachten, waardoor ik echt totaal niet relaxed op de baan stond. En ik was me ook niet bewust van mijn plek, dus waar ik op dat moment stond. Ik had jaren geen wedstrijden gespeeld, uh, dus dan kan ik natuurlijk niet van mezelf verwachten dat ik een lekker wedstrijdritme heb. En ik had de lat gewoon veel te hoog gelegd voor mezelf. En um, ditzelfde fenomeen zie ik eigenlijk ook heel vaak bij zelfstandig ondernemers. Uh, ze voelen wel de noodzaak om uh, iets met video te gaan doen... om zichzelf op die manier te onderscheiden van al die andere ondernemers. Uh, maar ze hebben last van een soort van uh, koud watervrees. En ze leggen de lat zo ontzettend hoog voor zichzelf. En ik weet niet of dat ook voor jou zo is. Maar veel ondernemers vinden het spannend. Ze weten niet precies wat ze moeten zeggen... Uh, en als ze zichzelf dan terugzien en horen, dan worden ze uberkritisch op zichzelf. En let op de meest kleine details die jou en mij niet eens zouden zijn opgevallen als we niet hadden geweten ervan. En um, nou, als dit ook voor jou geldt, dan heb ik een tip voor je. Uh, het is goed om je bewust te zijn van je positie, dus waar je staat. Uh, als je net begint, dan zal het in het begin natuurlijk wennen zijn voor de camera en misschien niet in één keer lukken, maar dat is helemaal niet erg. Uh, probeer dan gewoon de beste versie van jezelf te zijn en te kijken naar je eigen progressie. Uh, en jezelf dus niet te vergelijken met anderen. Maar probeer jezelf gewoon steeds te verbeteren. En hoe vaker je video's maakt, hoe beter je erin wordt. En onthoud ook dat echt zijn veel belangrijker is dan perfect willen zijn zei de perfectionist. Uh, nee serieus, perfectionisme houdt je als ondernemer klein en helpt je niet om te groeien. Dus ga niet voor perfect, maar gewoon goed genoeg. Uh, en nee, ik ben niet gestopt met tennissen. Uh, ik ben eraan gaan werken, aan mijn mindset. Ik ben erover gaan lezen, dit interessante boek. En ik ben gaan oefenen aan bewustzijn op de baan. En ik heb voor mezelf heldere doelen gesteld. En ik denk steeds, um, ik wil plezier hebben tijdens die wedstrijden. En ik wil ontspannen, maar wel super gefocust op de baan staan. En ik wil op die manier natuurlijk wel winnen. Um, nou goed, alleen die eerste wedstrijd had ik verloren. En alle andere dertien partijen heb ik uh, allemaal gewonnen. Dus uh, dat voelt echt als een enorme overwinning op mezelf. Uh, en dat wens ik jou ook toe. Dat je jezelf gaat uh, overwinnen door video's te gaan maken. Ik zie het echt als een uh, onmisbare manier voor iedere ondernemer... om, om klanten te krijgen, om er geld mee te verdienen... En het is gewoon een hele leuke en directe manier van marketing en verkoop... ...die zowel voor jou als voor je toekomstige klant leuk is. En ik hoop dat jij dat ook gaat ervaren... ...en dat je er straks net zo enthousiast over raakt... ...als je ervaart wat het voor de groei van jouw bedrijf kan betekenen. En dat je net als ik kan werken waar je maar wilt en wanneer je maar wilt. En dat allemaal dankzij dit handige apparaat, de iPhone... Um, voor nu ben ik heel erg benieuwd wat jou nog tegenhoudt om ermee te gaan beginnen. Dus uh, scroll even naar beneden en uh, laat uh, je reactie achter.